Jij bent chef de mission, alweer, voor de tweede keer nu. Ja. Hoeveel mensen heb je bij je? We hebben nu 41 sporters, maar daarbij nog 23 coaches, arts, fysio's, uh, een totale ploeg van 74. mensen ik het team en PMNL. We gaan niet alle sporten doen, maar er zijn een aantal sporten bij die best bijzonder zijn ook voor de eerste keer je meedoen aan de jeugd-olympische Spelen. Ja, er wordt best wel wat vernieuwend gedaan op deze spelen. we hebben bijvoorbeeld uh, breakdance, uh, helemaal nieuw binnen olympisch format. Uh, we hebben, beachhandbal, ook nog niet eerder aan deelgenomen binnen een Olympische uh, context. Dus uh, ja, we hebben wel wat uh, nieuwe dingen te zien, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. En ik weet zeker dat ze het goed gaan doen. Ja, je hebt al je sporters al bij elkaar zitten, je wou niet in het centrum van het dorp zitten. Je hebt een mooi plekje een beetje aan het uiteinde van het Dorp gevonden. Ja. Wordt het al een team? Ja, het wordt zeker het. We zijn pas één dag binnen, maar je merkt al, zeker als iedereen bij elkaar in de appartementen, op de kamers bij elkaar slaapt, uh, met elkaar gaan eten. Dat uh, we uh, hier wel als uh, talentteam allemaal in onze oranje outfit hier ons begeven binnen het dorp. Zaterdag is de opening, daarna beginnen de wedstrijden. Durf je een uitspraak te doen over medaillespiegel? Uh... Nou, ik durf wel te zeggen dat we medailles gaan winnen. Ja. Welke en wie dat zijn, uh, dat weet ik nog niet. De verhoudingen kunnen snel uh, verschillen binnen deze leeftijdsklassen. Maar wij gaan medailles winnen. Fantastisch ook voor. Je moet lekker in de politiek gaan. Heel veel succes. <laughs> ja, ja, hoi.